Een hartelijk welkom, allemaal. In deze hele bijzondere setting met allemaal camera's zitten jullie ineens in een soort televisiestudio. Maar die camera's moeten we maar even niet aan denken. Voor het gesprek is het gewoon fijn om elkaar aan te kijken en met elkaar bezig te zijn met de toekomst van Flevoland. En die toekomst, dan denken we aan 2050. Dat is natuurlijk enorm ver weg. En. Ik wil jullie uitdagen vanavond om niet alleen te dromen, want dat hebben we gedaan met z'n allen. Ook niet alleen te denken, want dat hebben de wetenschappers gedaan en daarover gaan zij pitchen. Maar ik wil jullie uitdagen om te durven en te doen vanavond. Dat gaan we met z'n allen doen. Ik ga onze eerste wetenschapper aankondigen. Hij uh... Gaat het hebben over ruimtegebruik? En hij is hoogleraar Environmental Technology and Design bij de Technische Universiteit Delft. Mag ik een hartelijk welkom voor Arjen van Timberen. Ja, dankjewel, uh, Desiree. Um, hartelijk welkom uh, vanavond allemaal. Ik, uh, ik ga proberen in vijf minuten een pitch neer te zetten. en uh, Ik heb een paar notities erbij gedaan, uh, gemaakt om het, om het een beetje in de lijn te houden. Wat jullie allemaal weten is dat Nederland natuurlijk een deltaland is. Hè? De Rijn Maas aan de, aan de zuidelijke kant en de IJsselvecht aan de noordelijke kant. Daartussen zitten de zond, zandgronden van de Veluwe, maar ook Flevoland. En wat heel vaak vergeten wordt, is... Um, dat in, die, in die, zeg maar, die toenemende dynamiek waar delta's in zitten... Hè, de dynamiek van meer water, weinig water, eh, maar vooral veel pieken en dalen... die roerige tijden zogezegd, dat daar eh, het belang van opslag... het belang van een batterij, zou je kunnen zeggen... maar in ieder geval in dit geval van buffering van water... ontzettend cruciaal is en nog crucialer gaat worden. En daarmee het IJsselmeer. Hè, en dat is eigenlijk eh, samen met Flevoland heb ik dat in mijn essay genoemd... het groenblauwe hart van Nederland. Het groene hart gaat... Nou, naar mijn mening zal grotendeels... Uh, ten prooi vallen van de dynamiek van de delta, de zuidelijke delta. Dus er zal heel veel minder kracht op zitten op dat gebied. Maar er komt heel veel belang voor, een echt landelijk belang. Dus het gaat echt niet alleen over Flevoland... maar ook over het landelijk belang op dat groenblauwe hart van, uh, van Flevoland. Nou, en Flevoland als polder is eigenlijk aangelegd als een zogenaamde rijke polder. Dan zult u zeggen van een rijke polder, wat, uh, wat bedoel je daarmee? He, zijn wij allemaal, uh, hebben wij meer geld, verdienen we meer geld? Nee, als je het doorsnijdt, dan is de polder zo gemaakt dat de, de lanen, de, de profielen, de bomenrijen, de watergangen, dat die eigenlijk veel breder zijn opgezet dan de waterlandse polders in Noord-Holland. Of dan bijvoorbeeld wat ze noemen de karige polder, dat is een... Uh, de, de uh, Haarlemmermeerpolder, en, Meerpolder, hè, en uh, daar zitten hele andere profielen achter. Uh, die rijke polder is de basis van, van mijn uh, pleidooi vandaag... Uh, om meer in te gaan zetten op een transitie naar een iets andere mix... waar meer water een, een rol gaat spelen. En met name omdat water een, uh, ja, eigenlijk de drager van, uh, van leven is. Maar ook eigenlijk uh, wil ik uh, aan de orde stellen, en dat is meteen voor de discussie dat we in Nederland een zogenaamde schaalparadox kennen in de ruimtelijke ordening. We willen alles doen op alle schalen. Dus we moeten in elke gemeente, willen we bedrijfslocaties hebben... willen we bepaalde voorzieningen hebben... maar op zo'n manier dat op elke korrelgrootte alles gerepeteerd wordt. We denken niet door schalen heen. En ik denk dat er ontzettend veel meer kansen gecreëerd gaan worden... als we eigenlijk geforceerd door alle transities waar we nu voor staan... dat we dan dat meer gaan mixen. En, uh, en dat we dat ook durven doen met minder regels. En uh, we zijn er natuurlijk tegen aangelopen tegen die regels... en, dat, en eigenlijk die schaalparadox van het soneren, uh, van het, het uh, ja, bijna kunnen zeggen van het polderen... Uh, met de huidige stikstofregels. Hè. Maar ook met, met de alle wensen die we hebben ten aanzien van transities. Of het nou gaat over uh, transities zoals gisteren zijn besproken... over de bredere welvaart, of over de energietransitie... of over... Uh, de noodzaak om de biodiversiteit te kunnen garanderen over tijd. Want die biodiversiteit is weer nodig voor onze voedselvoorziening. En dat is de grootste zorg op dit moment voor onze wetenschappers. Het is Niet zozeer klimaatverandering, dat is het ook. Maar het is meer nog onze voedselvoorziening uiteindelijk. Die zit helemaal aan het einde van dat verhaal van veranderingen. Mijn pleidooi, en ik moet even de tijd in de gaten houden, die zit dus eigenlijk veel meer in het dynamische evenwicht wat we zouden moeten durven omarmen in het volgen van natuurwetten en niet zozeer in juridische wetten. We zouden dus meer moeten afstappen van, van die zoneringen, van die verkavelingen... die keihard uitgaan van het toekennen van ruimte aan een bepaald gebruiksdoel. We moeten veel meer gaan denken in het combineren van water en groen... maar ook in het combineren van agrarische functies met natuurontwikkeling en beheer. Dat gebeurt al her en der. Dat zou kunnen zeggen, de meeste boeren zullen zeggen dat doen we al... Maar ik denk ook dat het nog veel meer kan en dat, bijvoorbeeld dat er bijvoorbeeld ook veel meer gedacht moet worden aan een uh, diversificering van de teelt uh, in, in Flevoland. En dat met name omdat ik denk dat zo'n rijk voedsellandschap, een zogenaamd Flevolandschap, een Flevo-voedsellandschap, dat het een veel betere uh, basis ook legt voor die toekomst die voor wat betreft het voedsel niet zozeer het voedsel exporteren naar elders alleen betreft, maar ook... Het, uh, het meer voorzien in de eigen behoeften van de lokale regio. En ik denk dus dat daarmee uh, dat heel cruciaal gaat worden. En ook het beheer ervan. Maar dat, is ook, dat er dus offers zullen moeten vallen. We zullen meer water moeten gaan toestaan. Het water is de kwaliteit van Flevoland. En het IJsselmeer waar het Flevoland in ligt, als je het zo ziet. Dus dat groenblauwe hart, dat moet veel meer benadrukt worden. En als je dat doet, als je dat in een goede balans doet, dan krijg je ook een veel rijkere polder. Dat was hem. Dankjewel Arjen voor jouw visie op het groenblauwe hart. Uh, onze tweede wetenschapper staat al klaar. En uh, hij houdt zich bij de Universiteit Utrecht bezig met de vraag hoe de natuur als uitgangspunt kan dienen voor onze fysieke leefomgeving. Ook wel bio-inspired innovation genoemd. Mag ik een hartelijk welkom voor Jaco Appelman. Ja. Dankjewel, ik heb me nog nooit zo opgelaten en zo opgehezen op een schild gevoeld. Daar stappen we zo snel mogelijk weer vanaf. Um, wie van jullie heeft toevallig, hij is net uit, een film gezien die heet Paved Paradise? Nee? Het gaat over landbouw en dat is natuurlijk wel een dingetje in de polder in Flevoland. En um, daarin, en ik wil even het voorbeeld herhalen, daar wordt gesteld hoge input landbouw. Daar heb je aan de voorkant heb je heel veel spulletjes nodig die je erin stopt om er aan de achterkant heel veel uit te halen. En eh, dat is een soort van landbouw in die film waarvan wordt gezegd, die moeten we ook op, we moeten nog veel intensiever. Um, waarbij ze niet zeggen intensiever met meer gewasbeschermingsmiddelen, et cetera, et cetera. Maar veel beter snappen hoe die grond waar we hier op leven in elkaar zit en hoe we die in samenspraak eigenlijk beter kunnen laten functioneren. Dus aan jullie heb ik eigenlijk een vraag. Uh, en daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Die kan je gewoon met ja nee antwoorden. Als je het niet mee eens bent, steek je hand niet op. Als je het wel mee eens bent, steek zo direct even je hand wel op. Uh, ik heb een stelling. Wij zijn natuur. Wie is het daar mee eens? Kijk, we zijn in Flevoland in goed gezelschap. Ik heb ook wel zalen gehad waarbij iedereen zei: van ja, we zijn met natuur, maar wel heel speciaal. Wij zijn eigenlijk beter dan de natuur. En, uh, want wij kunnen die natuur beheren. En wij kunnen hem naar onze hand zetten, wij kunnen hem veranderen. En het grootste punt wat ik wil maken, en ik denk dat het meer is gemaakt, is volgens mij is het slimmer om te luisteren naar de natuur en te kopiëren wat je daarvan kan. Je kunt leren van een blad. Ik had hier vandaag een, net even nog een gesprek met iemand uit Ronden. en die zei van als je er goed naar kijkt is een blad met die nerven is de slimste manier om voedingsstoffen van A naar B te krijgen. Dus waarom maken wij wegen, rondwegen en rechte wegen... en waarom kopiëren we niet de structuur van een blad... om bijvoorbeeld onze steden in te richten? Het zou een veel slimmere manier zijn en zou veel efficiënter zijn. Waarom kijken we niet naar, uh, uh, naar uh, de Flevopolder als een stuk land... met daarnaast nog heel veel water, waar we niks mee doen? Terwijl, daarom begon ik met die hoge inputlandbouw... we toch een manier zullen moeten verzinnen als we hier met elkaar... Uh, landbouw een belangrijke plek willen geven om die input ergens in de buurt vandaan te halen. En niet, als we dat nog 50 jaar doen, het Amazonewoud leeg te trekken. Dus kunnen we niet het IJsselmeer gebruiken om wieren te telen? En die wieren, want er zijn experimenten mee geweest, bijvoorbeeld in Noord-Holland, in een bollenteelt, zijn een waanzinnig goede meststof. Uh, er uh, Erik Klarenbeek heeft dat gedaan, die heeft heel kort wieren gekweekt en uit elkaar gehaald... De eiwitten gebruikte hij om mooie producten van te maken als ontwerper. En toen had hij een reststof over. En dat was eigenlijk het water met alle spulletjes... die uit het persen, na het verwijderen van de eiwitten, nog over waren. Dat hebben ze op land gebracht. En dat bleek een enorm goede manier te zijn om kunstmest te vervangen. En daarmee ook uh, een stukje van die input te vervangen. Dus we kunnen, en daar ben ik van overtuigd... als we zeggen, van, nou, laten we de natuur eens even als uitgangspunt nemen. Laten we eerst eens vragen... Hoe heb jij dat opgelost als we het hebben over overstromingen? Hoe ga jij daarmee om, eh, natuur? En dan hebben wij de voorbeelden in de vorm van de Waddenzee liggen. En als we wat exotische gaan in de vorm van mangrovenbossen, bij de hand. En het maakt ook, als we dat centraal stellen, natuur, dat we met elkaar in gesprek gaan. In plaats van, hoe zie jij dat? En dus je gaat vragen stellen, hoe zie jij dat? Ik heb dit geobserveerd of ik heb dit gehoord. In plaats van dat je gaat polariseren, want je bent met elkaar aan het leren. En je bent elkaar niet aan het frustreren. Dus ik denk dat het ook een hele goede manier is... om met elkaar uh, na te denken over een toekomst. En op een manier die constructief is. Oké, okay. dat gezegd hebben we uh, hè, Dus uh, we gaan nu allemaal een boom uh, omarmen. Uh, en, en dat soort dingen doen. Um, dat is één element wat belangrijk is. Leren van de natuur, dat is wat ik ook studenten probeer te leren op die master. Aan de andere kant zijn we ook mensen. En we zijn we wel een speciaal soort. Natuur. Want welke natuur bouwt dit soort dingen? He? Dus uh, we hebben toch wel iets met elkaar te verhapstukken. En wat ik jullie wil schetsen, en dan stop ik ook daarna heel kort, is ik denk dat we op dit moment in de tijd het uh, heel erg goed is om te luisteren naar alle kleine initiatieven die er al leven. Waarbij je in de buurt, in je wijk over praten zegt ik zou graag dit willen hebben en we moeten dat opschalen en verbinden. Uh, en om een voorbeeld te geven: ik woon op uh, platteland in uh, in Zaland. Dat is uh, tussen Zwolle en Raalte zo'n beetje, of tussen Zwolle en Deventer. En daar heb ik een mini uh, een mini en die maak ik eetbaar permacultuur. En om dat te doen praat ik met allerlei andere mensen. En toen ik begon, twintig jaar geleden, waren er eigenlijk nog heel weinig vergelijkbare initiatieven. En nu hoef ik om er maar te, om er heen te kijken. In een dorp waar ik zit, hebben we nu een bedrijf die doet aan houtbouw. Er is een bedrijf vlakbij in Weijen die doet aan Bokashi. Dus die, die, die is met andere dingen bezig. En zo zijn er heel veel initiatieven. We hebben een duurzaamheidsgroep, een biodiversiteitsgroep, voedselcoöperatie. Nu 15 in heel Nederland. Het verspreidt zich. En je ziet dus dat die lokale initiatieven langzamerhand in elkaar gaan haken. En als je met elkaar een duidelijke richting hebt en je gaat de lokale initiatieven stimuleren... dan denk ik dat we met veel plezier kunnen bouwen naar een toekomst Flevoland 2050. Oké, okay, laten we daar even bij gaan. Dankjewel, je Jaco, voor dit wenkend perspectief. We gaan deze twee best aansluitende visies gelukkig... op ruimtegebruik met elkaar bespreken aan tafel. En dan gaan we het hebben over welke toekomst om naar te verlangen delen we. Nou, dat, dat gaan we het eerst over hebben. Maar ik zal onze tafelgasten eens dus even aan jullie voorstellen. Want niet iedereen kent elkaar, zo klein is Levenland, nou ook weer niet. Hier uh, links van mij zit Henk Nomen. En ik heb een enorm cv van jou, want je hebt heel veel ervaring. Je bent en lid van de adviescommissie Leefbaar Platteland bij de provincie. Uh, heb ik dat goed? Um, je werkt in de agrarische sector. Uh, je heeft banden met de politieke partij Werk aan Water. en uh, bij, de, bij de waterschappen. En je bent actief bij de vereniging Wij doen het samen. Klopt dat? Nou, dat is Min of meer? Een beetje gedateerde informatie is dat. Oh, welke knop niet meer? Nog even niet meer. Waar uh, sta jij op voor? Vanavond? Uh, nou, Leva Platteland. Kijk. Laten we daar maar op houden. Nou, laten we daar ja, houden. Ja, okay. Arjen slaan we ja. even over. Die hebben we net gehoord. Dan De enige dame, ja, behalve mezelf dan. Eline, blij dat jij in ieder geval ook aan tafel zit. Anders was het wel een heel uh, mannelijk gezelschap. Eline Antonides, leraar veehouderij en ondernemerschap bij uh, RS Hogeschool uh, in Dronten. Je hebt een melkvee- en akkerbouwbedrijf en is provinciaal voorzitter van de LTO Noordafdeling uh, Vrouw en Bedrijf. Ja. Ook al zo'n mooi cv. Welkom. Dank je. Um, dan uh, schuiven we naar een bekend gezicht. Voor wie er gisteravond was, uh, zal hem ook uh, herkennen. De uh, frisdenker noem ik hem maar even. Zo heb ik het onthouden. Um, René, jij ben, uh, René van Amersfoort, jij bent uh, wethouder uh, van Sociaal Domein um, in de Noordoostpolder. Dus... Welkom uh, wederom aan tafel, uh, ik sla Jaco even over en dan uh, zit uh, rechts van mij, uh, ik moet er weer even spieken hoor, Piet van Dijk, want jij zou eerst aan een andere tafel zitten straks, uh, jij bent wethouder hier in Lelystad. En mijn cv? En jouw cv heb ik... Bomvol, hè? Het dus is heel vol. Je hebt ervaring in de landelijke politiek. In, ja. Uit mijn hoofd weet ik dit nog. In de Tweede Kamer zelfs nog. Dus jij weet uh, mooi bruggen te slaan tussen uh, nationaal en uh, regionaal. Uh, dat herinner ik me nog uit Gaan mijn hoofd. Het zien. Ik heb jouw cv op een andere bladzijde staan. Ja, uh, Eén was niet genoeg. Je bent, nee, één was niet genoeg. Okay. Dus... Maar goed, uh, welkom uh, Piet. Ik heb uh, even de voornamen opgeschreven, dus uh, we gaan het even heel eenvoudig houden. We hebben het gehad over er moet meer water komen, er moet meer natuur komen, of we moeten uitgaan van die natuur. Maar hoe brengen we dan evenwicht tussen natuur en water enerzijds? En nou ja, woningbouw, landbouw, energie, daar gaan we het straks ook nog uitgebreid over hebben, over energie. Maar hoe brengen we dan... Uh, Evenwicht, uh, want ik zie wel een beetje dat er dat er dingen moeten gaan uh, verschuiven. Um, wie, wie heeft een idee over hoe je meer water en meer ruimte voor de natuur kan krijgen? Ja, laat ik dan met Lelystad beginnen, want dat ja. zijn we precies aan het doen. Hè? Dus ja, maar hoe doe je dat dan in 2050? Heb je, oh, nou, we doen het nu al, dus het hoeft niet in 2050. Uh, uh, we zijn de Lelystad, stad en land aan, met elkaar aan het verweven. Dus we, we kijken hoe we de natuur... Ik ben het namelijk met mijn buurman, alles wat hij gezegd heeft... Okay. Ja, dat, nu wordt nu een hele saai, dat wordt een hele saaie <laughs> avond, maar ik, daar ben ik het dus zeer mee eens. Okay. Uh, wij zijn ja. onderdeel van de natuur. Ik heb laatst een boek gelezen, uh, de meeste mensen deugen. 95% wat van de ons DNA van Bregman, 95% van het DNA is nog gewoon die Neandertaler. Mm. Uh, ja, dus, nee. of, uh... Maar dat wil niet... hebben. Maar jij zegt, maar, moet, we, maar wij ik ben, zijn het, natuur, eens. Ja, zijn ik ben natuur. het eens dat er meer natuur moet komen. Dat we daarvan uit en ik denk, dat wij, ik denk dat wij moeten oppassen dat wij als mens niet te ver bij de natuur vandaan. Dus wij moeten dichter naar de natuur. Dat betekent dat we in de, in de stad het groen uh, moeten verweven met die stad. Uh, wij zijn met de stationslocatie bezig. Uh, 2024 gaan we ermee aan de slag. Mm -hmm. dus zover hoeft het niet te zijn, 2050. Haal het, haal het naartoe... Uh, haal de natuur in de stad en doe dat vanaf vandaag. Uh, om in 2050 een leefbare stad te hebben. Dat is wat we doen. Mooi. Om het concreet en, te maken ja? misschien. Want uh, nou, we, we hebben een campus in Utrecht, uh, Utrecht Universiteit. En die campus die we hopen we te ontwikkelen als een levenssysteem. En daarbij zeggen we, elk gebouw of, is een organisme. Elk gebouw is dus een beestje waar dingen in moeten en uit moeten. En als je het eenmaal zo ziet dan heb je zoiets van, oké, okay, dus dit gebouw dat heeft water nodig en energie nodig... en mensen en informatie om echt te leven. En waarom zouden we het er aan de ene kant in doen en aan de andere kant vuil uitgooien? Want dan moeten we het weer opruimen op de campus. Dus dan ga je automatisch weer circulair denken. Ja, daar ben ik. Dus, dus ja, wat ik zo is, wat jij ja. niet zei in jouw pitch, ga ik toch zeggen. In jouw essay, ik heers de essaybundel, bundel ik heb hem uh, gelezen, schreef jij, en daar zie ik een spanningsveld. Schreef, schreef jij van nou, om natuur inclusief te bouwen, moet je uh, uh, de grondstoffen voor je gebouwen ook uh, laten groeien in Flevoland. Ja. Vervolgens uh, bouw je het en dan moet je het ook weer teruggeven aan de natuur. Maar Hallo, grondstoffen uh, verbouwen, daar is nogal wat grond voor nodig, of niet? Ja, en het is ook de vraag, hè, want het is een visie, 2050, hoe ver we daarmee komen. Maar het is wel, kijk, in de natuur, alles uh, haalt zijn eten uit de buurt. Er zijn heel weinig soorten, hè, een boom die gaat niet wandelen... van daar is het water lekkerder en de stofjes, die, die moeten het daar halen. Dus, uh, maar waar moet die grond moet je ook komen? proberen, een stad, als je dat als een organisme ziet... moet het gevoed worden door zijn omgeving. Nou, wat heb je hier, het IJsselmeer... Hele goede kleigrond uh, en een Veluwe. Als je het even wat breder trekt, en dan trek ik graag ook nog Salland erbij als de rivierengebied. Mm. Maar daar zou je het ongeveer mee moeten doen in die straal van 50 kilometer. Maar snoep je dat dan uh, ergens vanaf? Waar snoep je dat vanaf? Nou ja, dat is dus de vraag of het een uh, uh, of het is, of we dus dingen moeten inleveren. Ja, dat zullen we, want we zijn nu echt veel te veel aan het uitgeven. Vandaag is het uh, Overshoot Day. We hebben al onze ecologische bronnen op voor dit jaar... Nou, als we zo onze bank zouden beheren, zeg maar, dan, dan ben je failliet in april. zijn ja. we, ecologisch gezien. Uh, dus je moet anders. Ja, en... even, ik heb daar een grafiek over. Uh, ja? uh, die heb ik gepikt uit het uh, essay van Arjen. Dat vond ik zo'n. Dat is een Mondriaan landschap. Noem jij dat? Ik vond het heel verhelderend. Kunnen we dat eventjes in beeld toveren achter mij? Uh, kijk, uh, want waar je het vanaf uh, gaat snoepen. Kijk, wat, wat rood is, is uh, uh, landbouw. Arjen zegt in zijn... Uh, uh, misschien kan je, misschien je het zelf uh, toelichten. Ik kan het ook doen, maar ja, dit een, jij weet het beter. Dit is een voorbeeld uh, die we door een student hebben laten uitwerken. Dus laat ik dat even voorop zeggen. Ja? Uh, dat is niet mijn visie. Maar oh. het wat het wel laat, uh, wat laat zien is eigenlijk... als je dus moet gaan komen tot de opgave de woonopgave, maar ook de energieopgave, het waterbergings uh, als verhaal... maar ook daartoe je er alle infra moet aanleggen, dan, dan komt er dus een andere mix uit. En dus de wat eenzijdige Mondriaan van de boven, hè, dus de mix die er nu is... die wordt dan meer divers en misschien ook meer gebalanceerd, maar dat kost dus... Uh, bepaalde uh, grondgebruik. Uh, ja. En in dit geval is dat bijvoorbeeld landbouw toch. Ja. Dus vandaar ook dat je dus daar echt wel hele moeilijke discussies over hebt. Ja. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is... Um, het is te makkelijk om te zeggen van we doen het al. Ja, Want, hè? Ja. Kijk, Volk Nederland is vier hal, meer dan vier keer... Ja. Nou, Nederland is meer dan vier keer... dus elk stukje grond is al van bestemming veranderd. Hè. Dus we, we hebben gewoon grondtekort. Als we alles willen verduurzamen, als we alles naar, naar onze... Hoge ambities die we moeten of willen halen, willen omzetten... hebben we nog meer groen nodig. Want duurzame oplossingen zijn over het algemeen die hebben een lagere dichtheid. Ja. Ja, dus dan heb je meer in plaats van minder. Dus het is echt, echt flauwekul als we zeggen, van, we doen het al, we kunnen het al. Dat kan niet. Mag opbouwen? ik... ik... Ja, heel kort. En dan ga ik ook even naar de andere kant van de tafel. Ja? Kijk, wat we al doen is uh, we st stad en natuur, mensen en natuur aan elkaar verbinden. Dat is wat we doen. Ja, okay. uh, dat, maar... is, dat is op zich uh, goed. Ik, wil het, ik ben heel nieuwsgierig naar hoe Henk op dit grafiekje reageert. Want als je goed kijkt, dan zie je dat, er een, uh, ja, dat het een beetje afgesnoept wordt van, van uh, landbouw. Uh, ja, uh, ik ben benieuwd... Ja, hoe de, hoe ja, kijk jij daar tegenaan? Ja, ik mocht van de burgemeester geen ja maar uh, zeggen. Nee, maar hij zit ja, daar, hij, hij zit te kijken. <laughs> ja, dat is een mooi grafiekje, maar inderdaad veel van landbouw af. In, in Flevoland hebben we ongeveer 100.000 hectare landbouw. Uh, vanaf uitgifte gerekend. Daar is inmiddels 12.000 hectare ongeveer van afgesnoept... voor woningbouw, natuurontwikkeling, infrastructuur. Nog één keer, hoeveel was dat? 12? 12.000 afgesnoept ongeveer, hè, van de 100.000 ja. waar we mee begonnen zijn in Flevoland, In de provincie Flevoland. En we hebben um, nou, bij elkaar opgeteld zitten we ergens rond de 30 à 35.000 hectare natuur ook. Hè. Dus je dus mag je ook afvragen, moeten we dan alleen naar de landbouwoppervlakte kijken... of kunnen we ook met de natuur anders ook uh, diverser inzetten? Moet het alleen natuur zijn of kan het ook een functie hebben als het gaat om die biobased-economie? Uh, mm -hmm. ja. Ja, dat is een goede Goed. vraag. En misschien kan Eline daarop antwoorden. Um, jij bent uh, leraar veehouderij en ondernemerschap. Hoe kijk jij daar tegenaan uh, nou, Tegen die mix, uh, tegen die balans? Ja, nou ja, ik denk dat sowieso het uitgangspunt balans moet zijn. Ja. Uh, vooropgesteld dat ik natuurlijk hè, de landbouw uh, behartig. Dus eh, vanuit mijn positie uh, op school, maar ook vanuit uh, thuis. Hè. We hebben ja. natuurlijk een, een akkerbouw- en melkveebedrijf. Uh, dus ik denk dat, nou ja, nogmaals, de balans die moeten zijn... Hè, tussen de natuur en, en de uh, agrarische sector... Uh, baat mij wel zorgen als ik uh, dit zie... dat er toch nog wel, als er wat hè, land uh, verschoven moet worden... dat dat dan toch vanuit de landbouw moet, uh, moet gebeuren. Uh, terwijl ik ook echt voorstander ben van het, het, nou ja, het agrarische uh, in Flevoland. Dat is natuurlijk een hele vruchtbare en goede grond om uh, dit te kunnen doen... Uh, dus ja, ik... ik, ik nou, maar betekent dat dat je dan uh, uh, vindt dat, uh, dat die grond ook voor voedselproductie bestemd moet worden? Of zou dat ja. ook andere functies kunnen hebben waar boeren uiteraard een rol in spelen? Uh, ja, mijn voorkeur gaat wel uit naar voedsel. Mm. Omdat het hier gewoon nou, nogmaals een hele goede grond is om uh, te kunnen produceren. Uh, en ik denk dat het zonde is als je dat niet kan, kan benutten. Ja. Misschien, misschien mag ik nog heel ja. even... Jij hebt weten. daar ook hele gedachten nou, over in jouw je, uh, essay. Ik, ik, ik zie jullie schrikken. En dat is ook wel iets... Het is een beetje ge, dit, dit, dit schema is ook echt wel bedoeld... om geval om te visualiseren wat verandering betekent. Het is een stukje wat tussen Almere en Noord... Uh, en uh, Zeewolde ligt. Hè, waar dat dit moeten we er geldt. even bij dus Niet voor de hele Flevoland. Ja. Dus laat ik dat even vooropstellen. Dus als je daarnaar kijkt, dan blijft het, het areaal... het percentage wel gewoon veel groter. En anderzijds is dit bedoeld om te laten zien... dat je er niet uitkomt met het... Met het zeg maar een zigzagpuzzel, uh, puzzel, hè? dus het, het veranderen van landgebruik. Dat je eigenlijk naar gradiënten moet, dat je naar mengvormen moet. Hè? Dus natuurbeheer uh, en behoud of, uh, door boeren en met boeren, maar ook inderdaad andere vormen van, uh, van, van, van, van landbouw die daarop op voortbouwen. En het kan ook enerzijds zijn met de natuurontwikkeling gemengd hè? met andere met andere profielen, hè, langs, langs de watergangen, met andere bomen en dergelijke langs de watergangen. Maar het kan ook betekenen dat je inderdaad in het, op, het, op het water buiten Flevoland... dat je daar het landbouw moet gaan introduceren. We moeten die ruimte ergens vinden en dat kan, wordt heel ruimte, vaak gezegd verticaal. Uh, hè, ja. Maar dat, ik denk dat dat nog, nog wel een beetje een is. Misschien is die ruimte wel in is. een Noordoostpolder. Hoe ja. kijk je daar aan tegen de dynamische nou. landschap? Zie ja. je daar wat in? Ja, Noordoostpolder is een van de grootste gemeentes van heel Nederland hè. Qua hectare, dus we hebben zat. Ik ben blij met je opmerking net, want uh, anders is ons predicaat uh, World Potato City zijn we kwijt als we dit moeten gaan doen. Dat gaan we dus echt niet doen. Uh, ik snap het wel. Ik snap dat je uh, grond uh, één keer uit kunt geven en uh, dat dat goed moet verdelen. Aan de andere kant, uh, je, ik vind ook dat je naar kwaliteiten moet kijken. Wij als Noordoost onder hele mooie kwaliteit op het gebied van voedselverwerking, pootaardappelen. Um, om dat nou zo in te leveren, terwijl een andere gemeente elders dit ook niet kan en, en juist niet agrarisch iets kan doen, uh, zou je misschien ook over die grens heen moeten kunnen kijken. Van, als een ander dat nou niet oplost, dan lossen wij dat gedeelte op, he, als één Nederland. Uh, wat, waar ik ook gestesameerd van ben, is, uh, is zo'n draaiknop. He, dat is de draaiknop van wonen, doen ze in Utrecht. Doen ze dat, je draait aan die knop. En vervolgens zie je eigenlijk dat alles meegaat. Er gaat ook natuur mee, maar ook scholen bijvoorbeeld. Dus voorzieningen gaan mee. Nu draaien we aan een woningknop en dan vergeten we dat we een sportveld erbij moeten hebben. Want er komen meer kinderen. Nou, mijn mening is, van: die knop moeten we ook hebben voor klimaat. We zijn nu mee bezig, klimaatadaptatievisie ben ik nu mee bezig. Om eigenlijk dat te integreren ook in de omgevingsvisie. Mm -hmm. Zodat je... Het Meteen mee gaat nemen in plaats van dat je achteraf gaat zeggen: Oh, maar we moeten ook nog iets met water. Zeker, zeker op dit moment. Water is nieuw nieuwe. Goud. Dus we zijn het er wel over eens dat we, dat we die, die, die grond dynamisch moeten gebruiken, zoals Arjen zegt. Klopt dat? Zeker, ja, ja? dan ontkomen we niet aan. Hè? Nee, ja, je kan ook zeggen: dus multifunctioneel. Als dus je echt meer, ja? meer doet met dat ene stukje grond. He, dus dat je in de landbouw kan je dan denken: wel voor een hage kun je? Ik ben nou met boeren aan het praten om erf te maken. Verticale panelen bij de uitloop van de stal... waardoor je energie kan opwekken, maar geen weidegrond verliest. En dat is dus dubbel gebruik. Ja. En op die manier kan je, ja, heb je en een inkomstenbron die echt nodig is. Want de propositie voor de meeste boeren is echt slecht, economisch gezien. Behalve ja. als je echt heel groot wordt. Maar ja, dat heeft juist ook weer de problemen veroorzaakt waar we nu in zitten. Die duwen naar groot. Dus volgens mij moeten we duwen naar intensiever. En dan is bijvoorbeeld energie en voedselproductie op dezelfde oppervlakte is een voorbeeld. Dus Je ja. kan nog heel veel andere dingen bedenken. Maar als ik, als ik ja? kijk naar de landbouwtermen, als het gaat over uh, intensiever... dan is dat juist meer, hè, vooral over veehouderij... meer dieren op een kleinere oppervlakte. Ja, maar dat soort dat? intensiteit bedoel ik dus niet. Dus geen extra gewasbeschermingsmiddelen. En we moeten echt onze veestapel krimpen... want we kunnen niet zo veel dierlijke eiwitten produceren. Of... He, als we dat blijven willen, dan moeten we dus ergens die inputs vandaan halen hier uit de buurt. Uh, en niet de soja importeren. Dat is een beetje het dilemma waar je echt met elkaar om tafel moet gaan zitten... en zeggen, hoe komen we hieruit? Van als wij dit vol willen houden, dan moeten we ergens anders die inputs vandaan halen. Want anders blijven we importeren en eigenlijk andere gebieden... waar we niks van merken, uh, nog uh, zijn we aan het marginaliseren. Ja. Zijn hier nog meer boeren in de zaal, vroeg ik me af, want we, we, we, we zitten gelukkig ook met boeren aan tafel. Maar zijn er nog meer boeren in de zaal eigenlijk? Of uh, zijn, ze, hebben ze allemaal aan tafel? Ik zie heel, het is een beetje donker, maar zien er hier één? Iemand? Het zijn allemaal kleine dingetjes, maar je hebt ook hagen die je kan planten langs een, een wei, waar, eh, waar dieren zelf kunnen mediceren. En waar ze dat doen, zie je bij zelfmedicaties dat de druk. De, de, hoe zeg je dat? Nou, ja, afneemt, dus de ziektedruk afneemt. Ja, er wordt uh, de, ja. de een beetje aan de term uh, agroforestry. Wat, wat uh, nu een beetje uh, ja, modern is om, om dat uh, voor het voetlicht te brengen. Agroforestry, ja, forestry, ja, dat is een mooie term. Ja. Uh, we zien een beetje politiek dat men daar heel graag achteraan loopt. Uh, het, er is nog geen enkel bewijs dat het een systeem is wat kan werken als het gaat om... Om, om het borgen van de voedselvoorziening. En dat, dat vinden wij we ja. vanuit. En wij wijs dat de huidige systemen niet werken. Dus we Tot nu toe werken de systemen prima, want uh, het voedselaanbod is, is heel divers en heel goedkoop. Mm -hmm. Waarom werkt dus, het niet, volgens dus, jou? Ja. Waarom... Ja, omdat we als we dit doen, dat we straks over. Nou, er zijn fosfaat, als we op deze manier blijven, landbouwen, is over 50 jaar op. En wat Or, is op, op dan? Dat je het niet meer in de grond kan stoppen om je gewassen. Te helpen te groeien. Je denkt dat de grond dan te arm is? Nee, er is geen fosfaat meer. Er is geen fosfaat nee, dat is meer. Het is dus een stofje jou. wat er gewoon dan niet meer is. Dat nou, hebben dat, we dan allemaal opgemaakt. Dat klopt, hè. dat is echt een serieus probleem. Ja, en, en dan nou, dus zou er is maar eentje, hè? Okay. Dus er maar eentje. Nou, ja, maar goed, inderdaad, okay. nu is het. Maar dat heeft ook met, met wetgeving te maken. Op dit moment mag je minder aanvoeren aan, aan meststoffen dan dat je eigenlijk met je planten eraf haalt. Okay. Dus, dus dan ga je, uh, dus, je je bodem uitputten eigenlijk. En ja, dat is, en wat, precies het wat is een maken. van de uitdagingen, met, zeker als het gaat ja. met de stad. Van probeer de stad-landrelatie rond te krijgen. Probeer daar de circulariteit in te vinden. Dat alles wat in de stad verbruikt wordt en als restproduct overblijft, hm. weer teruggaat. Dus daar het zijn we het over eens. Ja, dan heb je dus bijvoorbeeld een fermentatieinstallatie nodig, een fermentatieinstallatie. Nou, dat betekent eigenlijk dat Alles wat in trio gaat, ja. weer terug moet naar ja. het land. En nu gaat dat, wordt het allemaal. Dus dat is een enorme uitdaging. Dat is de inclusivering die ik ja. doe, hè? Ja, ja. dus, dus we dat moeten de gr grond uh, natuur inclusiever gebruiken. De, de, de, wat, er, wat wij erin stoppen en eruit halen, dat moeten we ook weer terug uh, ja, de, stoppen. De, de circulariteit met de stad ontwikkelen. Circulariteit, dat is een, daar zijn we het ook over eens, volgens uitdaging. mij. Ja, ja. Ben... En, en, dus... en wat dat betreft, als het gaat om, om die, uh, want terecht dat het opgemerkt wordt over die grondstoffen die geïmporteerd worden, nou dat probleem speelt al sinds de jaren 80. Toen is dat al opgemerkt. En eigenlijk is het jammer dat er niet aan die grote knop gedraaid wordt op dat moment al. En het kan nu nog steeds. Van Rotterdam, die grote knop van Rotterdam, die draaien binnen we binnen tien jaar, draaien we die terug naar nul. Welke knop heb je het nu over? Import veefoegrondstoffen. Oh. En dan dient de landbouw zich aan te passen. Want dan zal je zien dat er een verschuiving komt naar eiwithoudende gewassen telen. Ja, je hebt het meteen over het hoe, maar laten we het even terug. De gedeelde ja. visie die we nu hebben is... we, hebben, we zijn het eens dat we uh, qua ruimtegebruik moeten, uh, de grond dynamisch gaan gebruiken. Multifunctioneel en natuurinclusief en ook nog eens circulair. Nou, De vraag die dan op tafel ligt, hoe... Gaan we dat doen? Wat moeten we daarvoor durven om in 2050 daar te zijn? Uh, en ik, ik, uh, ik heb jou al lang heel lang niet gehoord. Je hebt er vast een idee over Zeker. wat we daarvoor moeten doen met z'n allen. Nou ja, wat, wat ik, um, ik, ik heb laatste toevallig hadden we hier in, in, in het theater een uh, presentatie over de cultuurhistorie van uh, Lelystad. Wat we gezien hebben, is dat als je naar die cultuurhistorie kijkt dat alles wat we toen bedacht hebben, in uiteindelijk geen werkelijkheid wordt. Of anders, omdat de samenleving en de maatschappij mm -hmm. verandert, alle behoeften veranderen, problematiek verandert. Dus wat je bedenkt aan de voorkant, gaat aan de achterkant, wordt geen bewaarheid. Althans voor een belangrijk deel. Dus wat je in ieder geval moet doen, hoe kom je daar, dat je een adaptief ontwikkelpad met elkaar bedenkt. Dat ja. je dus niet planologisch een masterplan ontwikkelt is en dat moet er in de toekomst in 2050 worden. Zo willen we dat het eruit gaat zien. Maar dat gaat hem niet worden... Oké, okay, uh, adaptief ontwikkelpad. Adaptief ik schrijf het even op. Dat moeten we met elkaar durven. Uh, ben je het daarmee eens, René? Adaptief ja. ontwikkelpad? Okay. Ja? ja, zeker. Ja. Nu, nu wel. Ja. <laughs> maar hoe dan? Uh, <laughs> ja. Nou ja, voor ons is het, wij, wij zitten. Wij zijn een noordelijke provincie. Dat, hoe meer noordelijk je gaat, te meer we over gaan, gaan doen. Ja. Uh, dus wij willen graag dingen doen. En innovaties, pilots draaien. Uh, we, we hebben ook geen tijd meer. Hè. Dat merk ik in de elektriciteits transitie merken we dat ook, hè. we hebben gewoon geen tijd om met elkaar te gaan discussiëren wat dan wel en niet goed is. Nee, probeer het nou allebei en start met allebei, want we, hebben gewoon, we moeten gewoon snel zijn. Dus dat dus ja maar sluit ik helemaal bij aan, dat moet je niet meer doen, het is ja en. Wat is de eerste stap die jij gaat zetten? Um, de eerste stap die wij zetten is door dit uh, soort dingen naar ons toe te, toe te gaan halen. Hè. Een van de dingen was uh, uh, bijvoorbeeld laatst, was hier in Lelystad een bijeenkomst ook, ook over water. Uh, daarin uh, hadden ze het over water onder uh, je zonnepanelen. Gewoon biodiversiteit uh, eronder. Ja, uh, ja. ja dat, vond ik een simpel, dat vond ik een mooie oplossing. Dat neem ik ja. weer mee. Helaas staan er ook windmolens in de buurt. Ja, dan is het met vogels weer niet goed. Dus het is, het is ook best complex. Het is best ja. complex. Nou, la, uh, ik, uh, ik zie in mijn uh, klokken al een tijdje een nul staan. Dat betekent dat wij hier aan tafel even moeten ophouden. En uh, de zaal even de tijd moeten geven om na nou, te denken. Nou, wat vinden wij nou dat ze hier aan tafel moeten bespreken? En uh, wat vinden wij nou dat. Uh, we met z'n allen moeten durven doen om uh, meer ruimte te maken voor water... meer ruimte voor natuur, uh, de gronddynamisch te gaan gebruiken... multifunctioneel, natuur inclusief, allemaal geweldige woorden. Maar wat moeten we durven doen met z'n allen? Drie, twee en je maar! Woe! Ja. Ja. Ja. Ja, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Meer ideeën. Ja, bedankt. Oké. Okay. Hebben jullie de drie? Uh... Jullie hebben al een paar opengevouwen, hè? Nou, ik ga er even drie opengevouwen. Oké. Ja, de interessante. Jullie zitten zelf stiekem te lezen, maar ik. Ja, uh, ah, waar zit alles Welk is leuk? Is die leuk? Oh, nee, oh, dan kom leuk. maar, dan is nee nee. Oké. Ik denk dat scenario's Kom waar, maar. <laughs> Niet alles afwijzen. Is De, al. <laughs> alles is goed wat mensen hier uh, suggereren. Oké, okay, wat hebben jullie gezegd dat we meer moeten durven doen? Denken in scenario's. Handelen vanuit de sterke, bestaande, volhoudbare krachten van wat de polder heeft. Wauw. Denken in mogelijkheden vanuit verschillende disciplines. Mooie gedachte. We moeten meer circulariteit. Anders consumeren, misschien wel consuminderen. En kernfusie, zie ik. Volgens mij gaan we dat later nog over kernfusie hebben hoop ik, in de tweede ronde. Uh, opnieuw bepalen uh, wat de waarde van de grond is... en toekennen van waarde aan functies die nodig zijn. Opnieuw bepalen wat de waarde van de grond is. Nou, Ik ben heel benieuwd wie dat opnieuw bepalen van de waarde van de grond heeft opgeschreven. Of wie in welk groepje. Uh, en wie wil daar even toelichten, want ik ben wel heel benieuwd wat daarachter zit. Kijk, en er komt een, een microfoon naar jou toe... want anders kunnen we jou niet verstaan. Wat bedoel je met het opnieuw bepalen van de waarde van de grond? Um, en, en sorry, zou je jezelf even willen ja, voorstellen? Ik ben Herald van Heerden, ik werk voor de gemeente Dronten. En um, wat we hebben, eigenlijk hebben is een soort van perverse prikkel... als wij dingen willen veranderen in Nederland. Want uh, er werd hier gezegd... Um, Boeren willen eh, graag zo groot mogelijk areaal behouden. Nou, als een projectontwikkelaar zich aandient en die biedt een goede prijs, dan wordt die grond wel verkocht. Ik denk dat van die 12.000 hectare die genoemd werd, eh, dat daar toch eh, het overgrote deel gewoon aan woningbouw is opgegaan. Maar op het moment dat wordt gezegd, er moet een stukje bos bij, ja, wat is de waarde van bos? Nou, volgens mij, in het verhaal van de twee wetenschappers... is de waarde van bos en water heel erg groot. Alleen de economische waarde, zoals wij hem nu toekennen, die klopt niet. Ah. Daar kan niet zo makkelijk wat mee verdiend worden door een projectontwikkelaar. En ik denk dat we daarover na moeten denken. Wat is nou de werkelijke waarde? Dus je zou ja. eigenlijk een soort van optelsom moeten maken... van wat hebben we in Nederland nodig? Hebben. Waar hebben we tekort aan? Ja. En dat heeft een hogere waarde. En ik denk dat we dan op een hele andere manier van denken uitkomen. Mooi. Hele mooie vraag die je hier stelt. En laten we hem hier aan tafel gaan bespreken. Want inderdaad, hoe bepalen we nou de waarde van grond? En hoe verwijderen we die perverse prikkel? René? Ja, kijk, ik denk dat onze agrarische ondernemers... Je hebt veel verscheidenheid erin. Ik ken genoeg die werken van generatie op generatie aan hun grond. Om een goed vruchtbaar te krijgen. Die gaan het niet zomaar even weg doen. Er zijn Heusval die dat wel doen. Die gaan zelfs zonnepanelen erop leggen. Dat is één. En het andere is, nou ja, we moeten wat gaan doen. Water is het nieuwe goud. Water gaat echt geld kosten in de toekomst. Dus het is nu elektriciteit, straks water. Dus als we nu niet iets gaan doen, dan zijn we straks weer te laat. Maar hoe is er dan een me, me, methode, we kijken even de wetenschappers aan... om die waarde dan op een andere manier te bepalen, niet alleen economisch te ja, laten zijn? De, de waarde van water, die wordt op dit moment heel erg um, via een U-bocht uh, uh, betaald, hè, Via belastingen, via afdrachten. Ja? Uh, en, en dus niet de directe waarde van water, uh, die, uh, die we betalen letterlijk voor drinkwater... die is ja. eigenlijk niet, correspondeert niet met de kosten... Die ah. gemaakt worden via allerlei omslagen worden die anders verrekend. En dat, daardoor is het niet heel helder voor de meeste mensen. En daardoor hebben mensen gewoon een niet, niet de goede prikkel om dat water als, als gebruiksproduct. Nou, daar, daarnaast staat er nog water als, als, hè, oppervlaktewater als kwaliteit in de ruimtelijke ordening. Mm -hmm. Daarvan is wel bekend dat het uh, tussen de 9 en 12 procent uh, waardevermeerdering op. Hè, de economische waarde hebben we het dan weer over. Uh, oplevert hè, om, om water te introduceren. Dus dat wordt langzamerhand door de markt wel erkend. Alleen uh, wordt dat dan weer heel erg uh, ja, beheersbaar, zeg maar, geïntroduceerd. Terwijl volgens mij wat we hier allemaal zeggen is... we zijn toe aan gradiënten, aan mixen, aan het loslaten van die hele harde grenzen. Dus misschien het loslaten van Mondriaan, hè? dus het ja. moeten zachte grenzen worden. Um, maar dat geldt dus ook voor waarden, denk ik. Ja, en ik, denk, ik ben het er helemaal mee eens. Met die dus, pers, het uh, verwijderen ja. van die perverse prikkel, ja. dat is onze uitdaging. Maar het is wel moeilijk, hoor. Het is, ja, het is heel moeilijk. Uh, uh, ja. uh, heb jij daar ideeën over, Jacob? Nou, ik, ik, ik, ik ben geen econoom, dus... Uh, maar hoe maar, bepaal waar, je dan de waarde van wel natuur? wel onderzoek naar ecosysteemdiensten. Yeah. En ecosysteemdiensten is dus wat de natuur ons eigenlijk gratis geeft... als je het gewoon zijn gang laat gaan. En dan praat je over dingen als schoon water, uh, brandstof, uh, uh, bouwmiddelen, uh, hout, uh, dat soort dingen. Uh, schone lucht, dat wordt eigenlijk allemaal gedaan. En daar kun je wel... Je kunt de grond dan wel ook anders bekijken. En zeggen, je kan heel veel verschillende ecosysteemdiensten in... Uh, op elkaar gaan stapelen. En je kan ook een stad zien. Hè? Als ik zeg, als je een stad als een organisme ziet, ga je zeggen van, hoeveel van het water dat we opmaken, kunnen we ook weer binnen die grenzen uh, reinigen? Kunnen we dus? Dat, dat is een hele leuke filmpjes om te kijken, hoewel het af en toe wel een beetje cheesy is. Uh, maar je moet maar eens uh, uh, uh, uh, uh, Google op John Todd, Living Machines. We kunnen uh, zeg maar planten en de, de, de, de dus. Uh, Verschillende planten gebruiken om bijvoorbeeld chemisch afval op te ruimen in verschillende stapjes. Maar je zou de stad eigenlijk als een levende machine moeten gaan zien, die zijn water reinigt, zijn energie haalt, het liefst ook in de buurt zijn voedsel haalt. Uh, niet alles, want kaneel gaan we hier echt niet verbouwen, dat houden we nog altijd wel ergens uit Azië. Uh, maar de basisvoorzieningen zou je graag in de buurt willen hebben. Ja. En, uh, ik vind het nog steeds ja? ik vind het een heel droom, utopisch beeld. Maar kunnen jullie daar aan deze kant van de tafel... dan kijk even aan de uitaan naar Eline en Henk... Uh, kunnen jullie daar ook pragmatisch iets mee in jullie praktijk? Als het, als het gaat om die waardering van die grond. Uh, ja, ja nou, dat het herwaarderen. Nou ja, het oh, herwaarderen. Met... maken. We zijn bezig met een oliemaatschappij om te kijken of alles wat ze doen... we kunnen compenseren door oesterbanken, en mosselbanken en zeegrasvelden mm -hmm. aan te leggen... Um, dus eigenlijk natuur te herstellen. Te kijken of we dat soort van, van uh, operaties toch kunnen doorlaten gaan. Dus dat dat wat ze dan noemen netjes carbon neutral is. Daar heb je wel heel veel mosselbanken voor nodig, hoor, als je oh, eenmaal olie uit de grond wil halen. Is dat haalbaar? Maar het, ik, ik geef ja, hem het terug aan de, aan de praktijk. Ja. Nou, ik het even vanuit, vanuit een ander perspectief. Als we kijken naar 2050, is de toekomstige generatie totaal niet gebaat... bij een hoge grondprijs of een hoge prijs van huizen. Een beetje hetzelfde. Hè? Mm -hmm. het, het, de schaarste bepaalde prijs, de vraag bepaalde prijs. En juist in die onroerende goederen, grond en huizen, zit ontzettend veel geld... waar niks mee gedaan wordt. En eigenlijk zou je dat anders willen zien. Want dat geld kan veel nuttiger aangewend worden... voor bijvoorbeeld het creëren van biodiversiteit of... De... Waar wonen die mensen dan? Die huizen, het gaat om waardering. Van, is dat het systeem wat we nu met elkaar vasthouden... de schaarste bepaalde prijs... is dat een systeem dat rent de economie. Dat rent ook de transitie naar andere zaken. Omdat er ontzettend veel geld in vastgelegd wordt... waar vervolgens werkloos... Niks meer mee gedaan wordt. Maar wat zie je dan dat, als oplossing? Want dit is een probleem. Dit is echt een probleem. en Ik vind de oplossing heel moeilijk. Maar je ziet, dat is ook een van de redenen. Dat jongeren, een van de grote problemen in de landbouw is bedrijfsopvolging. Dat is niet het klimaat, het is de bedrijfsopvolging. Dat is wereldwijd echt een serieus probleem. We hebben straks nog genoeg boeren. En in Nederland is een van de redenen dat, dat jongeren afzien van de bedrijfsvervolging... is dat er zoveel kapitaal in dat bedrijf gaat zitten... dat ze die financiële verplichtingen niet meer aan durven te gaan. Ja, maar we hebben wat het net zei. Ik, het... ik, ik hoor, ja, prima. Het... Dat lijkt me heel goed om naar te kijken. Om daar een oplossing voor te nemen. Maar ja. wat moeten we dan durven doen? Ja, dat, nou dat is heel lastig. Dat is, uh, ja, dan kom je aan de economische wetten. En, en wil je daar uh, ja, hardhandig uh, ingrijpen? Van, uh, moet je daar uh, verhandelbaarheid uh, iets, iets mee gaan uh, uh, modelleren. Of, of op een dat... nieuwe manier over ondernemerschap denken ja. misschien, uh, Eline? Nou ja, het, het biedt natuurlijk ook wel weer kansen als de grondprijs uh, nou ja, anders wordt dan dat die nu is. Met name ja. in Flevoland natuurlijk uh, hoog. Uh, dus ik voorzie dan juist dat er weer uh, boeren nou ja, meer lef tonen om, om meer land te, te beheren. Uh, en daar ja, in de ondernemerschap uh, toepassen. Dus ik denk dat het dan juist ook weer beschikbaar wordt meer voor de landbouw als die prijzen... Uh, anders worden dan nu. Ja. Ik parkeer hem even, want er zijn nog veel meer interessante briefs. Hebben jullie uh, iets wat je mij aanraadt om te openen? Want jullie uh, nou, waren al allemaal dingen aan het lezen. Ik kon het oh, niet hier? goed lezen, maar volgens mij stond hier Markenwaard Markerwaard drooglegger. Maar ik kon het niet goed lezen. De, ma <laughs> de Markerwaard drooglegger. Kom maar hier dan. Uh. Oh, ik <laughs> kon je het echt niet goed lezen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. Ik zie hier echte keuzes maken en benut wat je hebt en beter verbinden. Ja, dan, dan toch. Want het punt wat, wat, wat jij probeert aan te snijden is van... we hebben een economisch systeem dat niet meer werkt. He, dus we stoppen nu overal geld in. Mm -hmm. uh, en het zijn generieke maatregelen als je in de overheid kijkt. Uh, en we zouden het eigenlijk anders moeten doen. We kunnen niet meer en dan kom je als je, als je niet oppast gelijk je sprong van weg met kapitalisme. Even heel kort door de bocht en, en dan zeg je ook ondernemerschap is niet meer zo belangrijk. Dus er wordt een hele moeilijke discussie. Volgens ja. mij kun je veel beter de stap maken. Wat ik probeer te schetsen is dat je zegt van wat kan nu en hoe duwen die grens steeds een stukje op. Revoluties die overkomen, je. ja ze worden natuurlijk ook wel door een kleine elite gepland, maar die, die kun je niet plannen of zo denk ik. Dus ik zou heel erg zijn van wat kunnen we nu al richting 2050 doen. En dan, dan zou een van zijn. de dingen ja. kunnen zijn dat je zegt... we moeten dus niet zulke belachelijke dure woningen bouwen. Want niemand die ze meer kan kopen onder de, onder de 23. Ja. Dus dat zou pleiten bijvoorbeeld voor... kunnen we niet stukken neerzetten waarvan we zeggen... Van, we hebben een visie, uh, we willen dat mensen kunnen wonen... maar we willen ook dat dat gebeurt met materiaal uit de buurt. Beste bewoners, dit is jullie opgave, probeer het maar. En natuurlijk ja. proberen we jullie te helpen. En het zal niet in de eerste keer goed gaan. We gaan fouten maken. Maar dat is dat adaptieve wat jij zegt. Soms gaan we linksaf en dan komen we erachter. Van, dit gaat niet werken. Dus laten we het dan toch maar weer terug. En niet volhouden. Ja, Volgens mij is het dus meer een mentaliteit die we met elkaar moeten creëren. En dat vind ik zo gaaf wat ik hier hoor. En uit al die briefjes. Ja, de mentaliteit hier een enorme van, wil om echt dus dingen af, anders te doen. Wat voor mentaliteit moeten we nou creëren? Nou, De wil om dingen anders te doen. En niet bang te zijn om iets uit te proberen. Oké, okay, mentaliteit en, om te experimenteren. Ja, en dan denk ik ja. wat jij, dat ook jouw punt erbij komt... denk niet meer in, we hebben hier landbouw en daar wonen en daar water. Dat gaat door elkaar heen lopen en dat moet elkaar versterken. Dus ja. dat is hoe versterken. Ik denk, dat, uh, elkaar. ik denk dat de ruimtelijke ordening eigenlijk op slot zit... door juridische uh, ja. eigenlijk, uh, begrenzingen, door hinderzones, door, ja. en die keihard zijn. En ik denk dat, uh, dat we moeten durven om daar dus gradiënten in te definiëren... Ik denk echt dat het enige oplossing is. In de juridische grenzen? Ja, want je hebt hinderzones rondom wegen, rondom molens... rondom uitstoot, rondom natuurgebieden. En die zijn heel hard. Die zijn echt letterlijk juridisch gedefinieerd door afstand. Wat bij geluid al helemaal dom is. Want geluid is logaritmisch, maar hoe ja, dus er is nog heel veel... Uh, tis... Maar wat bedoel je nou, de, de juridische grenzen van, wat, van bestemmingsplannen? Van, bestemmings, van bepaalde bestemmingen die, die sluiten andere bestemmingen of toepassingen uit. Of zetten het op slot. Hè. Het net in, terwijl iedereen aan het praten was, hadden we het over als er dus een, een, een woongebouw... of iemand gaat wonen in, in landbouwgebied. Ja. Dan zet hij de landbouw uit, potenties voor landbouw ook op slot. Hè, als dat toegestaan wordt. Dus... Ja. Ik denk dat, eigenlijk dat we daar een hele grote verandering moeten maken. Dat is wel een hele wie moet, dat, dan, wie moet dat doen? Waar ligt waar die, ligt die juridisch, juridische grens? Wie kan, is dat de nationale overheid ja, of is het provinciaal? Ja, ja. Maar die zijn er natuurlijk wel voor ons eigen welzijn. Hè. Heel vaak zijn ze om ons te beschermen, om, te, om bepaalde uh, gezondheidseisen te garanderen. Dus het is best wel een, uh, een moeilijke discussie. Maar ik denk dat je daar dus een veel dynamischer en veel meer gradiënt in moet kunnen definiëren dan nu alleen door afstand. Ja, want mooi. door afstand dan kun je dus die mix niet uh, voor elkaar krijgen. Ja, ik, uh, ik ga nog wat briefjes voorlezen, want die zijn allemaal briljante ideeën. De natuur zijn gang laten gaan, ook een idee. Uh, boeren zelf laten beslissen. Dat is een goed idee. Uh, goed idee, hoor ik ja, hier. Ja. Ja, uh, ja, is... Landbouw, groei en veehouderij... Dat kan ik niet lezen naar bouw... Oh, landbouw en veehouderij naar bouwproducten. Ook een idee. Daar, daar hadden we het over. Um, stoppen met dierlijk eiwit. <coughs> Sorry, heeft Jaco ook wel even genoemd? Mijn stem doet het niet meer. Ja, maar Om aan te vullen. Bijvoorbeeld in Luttenberg is een groep boeren samen met een groep bouwondernemers... die zijn bij elkaar gekropen en die hebben gezegd... wat, heb, wat gebruiken jullie nu als materiaal, wat heb je nodig? En die proberen nu heel kleine schaal te zeggen... nou, laten we een paar woningen bouwen en laten we dan eens kijken wat wij daarna kunnen groeien, zodat we die schuld die jullie eigenlijk dan hebben door die bouwmateriaal hebben gebruikt weer op kunnen heffen. En op dat niveau nu experimenteren om dan een sprong te kunnen maken, lijkt me. Dat soort dingen moet je gewoon even laten gaan als gemeente. Ja. Maar, gewoon mensen die ook ondersteunen. Ja, ja. Het er ik ben het ermee zie... eens, maar daar speelt wel een beetje. Die <coughs> was noemen de, de quadruple F-fight, het gevecht van de drie, vier F'en. Food, feed, fiber en fuel. Dat in Nederland voedsel. voedsel. Feed is uh, voedsel voor, dieren. Voedsel voor uh, dieren. Fiber is dan voor je materialen, voor gebouwen, producten, ja. consumentenproducten, whatever. En fuel is nou ja, ook, uh, Brandstoffen. ook brandstof. Maar dat is, kan ook zijn een windmolen die ook grond vastlegt vast of een zonnepaneel. Dus jij zegt, <coughs> die grond, de, de, daar moeten we keuzes in maken aan welke van die vier F we gaan besteden. Nou, dat is nu, in het huidige systeem is dat, dus, dat, ja. is dat een harde keuze. Maar dat zou dus veel meer gemengd moeten kunnen. Ja, ja aha. Hey, ik, je zie, ik zie hier nog ja. een spannende investeren in technologie. Dat moeten we ook meer gaan doen. Wie vindt dat? Daar heb ik nog niks over gehoord. Dus ik breng even iets nieuws in de discussie. Ik zie hier twee vingers. Wie heeft hem opgeschreven? Jullie? Ik kan daar een, een microfoon nog even heen. Waarom En wat voor technologie ben ik benieuwd naar? En uh, hoe zou dat dan kunnen bijdragen aan dat multifunctionele, dynamische, natuurinclusieve... Dat sluit wel aan bij wat hij gezegd heeft. Eigenlijk is het toch? Ja. Want uh, als we kijken naar um, uh, heel veel innovatieprojecten... bio projecten in het land, maar ook internationaal... zouden we veel meer kunnen leren van wat, wat heeft de wetenschap... en samen met het bedrijfsleven nu bedacht. Geef ik geef twee voorbeelden. In, uh, in Limburg is een, een grote glastuinondernemer die heeft zijn afval van paprika. Die afval van paprika gaat vervolgens de engineering in, de bouw in... En die wordt gewoon gebruikt bij het bouwen van woningen. En die paprikapanelen zijn gewoon uh, uh, decades, nee, eeuwenlang uh, lang gewoon uh, te gebruiken. Aha. Nou, dat is één voorbeeld. Een ja. uh, ander voorbeeld, dat is... Um, als je al kijkt in noord waar boeren zich met vlas bezig houden. Die vlas is Die wordt gebruikt voor gage, gage deuren en voor kozijnen. Nou, dat is een tweede voorbeeld. Uh, uh, fosfaat, wat gebruikt wordt in de... In de het waterschap wordt omgezet in voedingsstoffen voor de landbouw. Ja. Zo zijn er denk ik wel duizend voorbeelden die we gewoon kunnen gebruiken. Want en dat doen, doen we nu niet. Dat geldt ook voor investeren in technologie, uh, urban farming, verticale landbouw. Dus er zijn zoveel mogelijkheden. Dank je wel voor deze input. We hebben het nog niet zo heel erg over die, die technologie en in, in innovatie gehad. Uh, is die er al? Moeten we daar nog meer in investeren? Wat vinden jullie? Uh, ik denk dat die, die regels die je net noemde... dat die bijvoorbeeld innovatie ook heel erg uh, tegenwerken. Hè? Als, als, je, als je van tevoren... Uh, like dan kom ik weer bij het adaptief ontwikkelen. Heb je het nu over technologie? Ja, ik, heb het over, ik heb het over technologie en innovatie uh, stimulans. Okay. Vanuit de ruimte die je, die je krijgt om dingen... Te experimenteren, de regels los te laten en te kijken, ja, als je die regels loslaat, bijvoorbeeld geluidscontouren, eh, en je gaat, dan, dan stimuleer je innovatie als het gaat om bijvoorbeeld de, de bebouwing, eh, om het geluid ook tegen te houden. Okay. Maar dan moet je wel die normen durven loslaten en dan krijg je dus innovatie. Okay, dat hangt met elkaar samen. Dat, ja. ik, uh, ik, ik, zie, ik zie die klok uh, verrassend snel tikken, het lijkt wel of we in een... Uh... <pfft> Uh, versnellingen zitten, maar dat is helemaal niet zo. Maar ik zie, uh, ik heb hier ook nog uh, een jongerenraad uh, die, ook, die ik heel graag nog even een vraag wil laten stellen. Want jullie zijn hier de toekomst. Vandaar. Dus ik wil jullie ook eventjes een vraag laten stellen aan deze tafelgasten. Ja, nou, wij uh, als jongerenraad zijn natuurlijk, ja, wij uh, vinden het belangrijk om over de toekomst na te denken en dan uh, over waterkwaliteit. En onze vraag was, waar we mee zaten, was... Uh, hoe kan de provincie, recreatie en natuurbehoud samen laten gaan... als het gaat om waterkwaliteit en algemene zuiverheid van het water? Dus, hebben jullie het verstaan? Hoe kunnen we het herhalen nog één keer? Hoe kan de provincie, recreatie en natuurbehoud samen laten gaan... als het gaat om waterkwaliteit en uh, de algemene zuiverheid van het water? Ja, kan dat. Recreatie uh, en oh ja, waterkwaliteit. Voor, voor recreatie, om te kunnen zwemmen, heb je gewoon waterkwaliteit nodig. Uh, dus daar heb je in ieder geval het, het, een, ges, een gemeenschappelijk belang. Dus je zult je waterkwaliteit moeten verhogen om dat te kunnen. Zijn we het daarover eens? Of kunnen we daar nog een, uh, nou ja, iets tegen inbrengen? Ja, water. Wij doen heel veel onderzoek naar water en ook naar, ook, ook naar de milieuaspecten uh, van water. En, uh, hoe je dan ook weer uit afvalwater fosfaten terug kan winnen en andere micronutriënten. En dus ook de kwaliteit van water. En ik, ik denk dat um, het hangt natuurlijk met heel veel samen weer. Dat is weer het, alles is met elkaar verweven. En, uh, maar er zijn ook heel veel basic regels om dit voor elkaar te krijgen. Dus uh, om zuiver water te krijgen, um, uh, een bepaalde diepte te creëren, dan krijg je al automatisch uh, verticale systeem. waardoor je eigenlijk al natuurlijk zuivering kunt uh, creëren. De nutriënten, dus te veel aan nutriënten, kun je natuurlijk door dat sneller bij de bron terug te winnen. Wat al even werd gezegd door de meneer net over technologie. Ja. Ja, dus je kan, je kan heel veel, maar het vraagt wel uh, eigenlijk een heel andere mindset. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ik, ik denk wel dat dus het, dus, het uh, cruciaal is hier. Nog één toevoeging, ik ga, ga? En, en Ook zorgen dat het niet uh, vuil wordt. Want dat vergeten we steeds. Je altijd ja. gaan zuiveren, ja. maar als je ja. dan zorgt dat het er niet in komt, dat scheelt ook al een hele stap. En uh, wordt het vuil door recreatie? Voor andere nou, uh, dingen. Volgens mij, door recreatie ontstaat er wel eens wat uh, vuil wat ongewenst is. Een uh. ja, maar... van de hele kleine dingetjes die je kan veranderen... is dat je gaat praten over de zonnebrand die mensen op hun huid smeren. Uh, zeg je goede... nou dat we geen zonnebrand meer moeten smeren? Nee, ik zeg dat we biologische, dus, dus zeg maar natuurlijke spulletjes moeten gebruiken... en geen chemische. Waardoor de belasting minder wordt dan nog... Ik bedoel, als je een paar honderd liter walnootolie in een meer gooit... dan heeft dat meer daar ook moeite mee. Maar dat is minder moeilijk voor zo'n meer om te verwerken... dan allerlei andere chemische stoffen die veel resistenter zijn. Zijn ja. dus jullie een beetje tevreden met het antwoord? Kunnen jullie daar wat mee voor de toekomst? Ja, oh, Gelukkig. We hey, uh... moeten het ermee doen, hè? Jullie maar moeten er mee het mee doen. Ja. We zijn ook al een beetje aan het eind uh, gekomen. Want wat we hebben opgehaald over wat we nou meer moeten durven doen... ik ga hem heel even kort samenvatten. We moeten af van die perverse prikkel. Daar begonnen we mee. Uh, we moeten uh, die waarden uh, van natuur en water... en andere manieren van ruimtegebruik stapelen. Dus niet zo strikt meer scheiden. Daar helpen, uh, helpt het verwijderen verwijderen, Veranderen van de juridische grenzen ook enorm bij. We moeten meer mentaliteit van experimenteren. Met z'n allen hebben. Ook een hele uitdaging. En uh, meer investeren in... Uh, ja, ik heb het even opgeschreven als biobased technologie. En meer gebruik maken van de technologieën... op het gebied van circulariteit die er al zijn. En ik... Uh, zijn we er dan een beetje? Uh, op het gebied van... Onze toekomst van, van ruimtegebruik. Wat, of zijn er, is, er nog een, is er nog een uitsmijter wat we nog meer moeten durven doen? Wat we ja, nog niet hebben misschien besproken. Misschien een klein dingetje nog. Dat is die innovaties. Hè, dat, gisteren hadden het ook over. We kunnen makkelijk pilots uitvoeren. Hè, dus dat geeft ons een ruimte als we een pilot als gemeente uitvoeren. Om even niet zo erg naar die uh, eisen te kijken. Dus, dat doen we dan ook samen met provincie bijvoorbeeld. Dan kijk je van wat, wat kunnen we dan wel doen om zo'n pilot te kunnen doen. En dat is veel laagdrempeliger en dat kan snel starten. Dus uh, veel pilots draaien. Zelfs. Veel pilots draaien, veel meer dan nu. Ja. En hoe, uh, hoe komen we aan die pilots? Hoe kun je daarvoor ja, zorgen? Nou, Daar hebben we wetenschappers voor nodig die uh, ook goede ideeën hebben. En, uh, en als die dan na, naar een gemeente of naar de provincie toekomen met een goed idee... dan kunnen we die oppakken en dan kunnen we eruit gaan voeren. Ja, hij heeft er alleen, zie je? Ja, nee, nee, nee, meer van, nee. Ik heb meer zin want heel veel bewoners hebben ook echt heel veel goede ideeën. Want we worden een beetje op een voetstuk gegeten en sorry, maar er zijn ook heel veel saaie, behoudende wetenschappers. We hebben, wetenschappers. Één <laughs> we hebben een, een, een, een inwoner met een gezin in uh, Noord-Oostvolde En die heeft ja? het hele huis die doet, gebruikt geen extern water meer die is heel aan het experimenteren geweest. Ja, je wil, je wil niet weten hoe ze huis eruit ziet nu, maar het, het, is, het, het, het begint te werken. En dat is ook gewoon gaaf, dat echt zo iemand gewoon, gewoon start. Die denkt, ja, ik ga niet wachten, ik ga gewoon starten. Ja, ja. nou, ik vind het uh, prachtig wat we opgehaald hebben. En we hebben een gedeelde visie. We hebben allerlei ideeën om dat te gaan uh, durven doen. Ik wil onze tafelgasten voor nu heel erg bedanken. En jullie voor al je vliegtuigjes, we gaan ze nog uh, verzamelen en uh, bestuderen. Voor jullie is het even ruimte om eventjes... Uh, met elkaar weer in gesprek te gaan. Het buffet is uh, open. Jullie hebben een half uur pauze verdiend. En ik hoop uh, jullie uh, om half acht uit mijn hoofd... Uh, half acht, klopt dat? Uh, weer terug te zien. Dus uh, tot straks, hopelijk. Dank jullie wel.